Zo groot. Of zo groot. Nee, Het was zo groot. Was het er niet in. Nee, wat is dat hè? Ik hou dus ook niet van te groot. Een extra grote cappuccino. Nee, mij, voor mij. En een groene thee. Ja, voor mij. Ik heb dus een verhaal joh. Oh, vertel. Nou, ik was dus deze week mijn theatervoorstelling in Amsterdam. Mm -hmm. Waar dus echt een super knappe acteur in speelde. Oh. Dus ik wou uh, achteraf zijn telefoonnummer vragen mm. natuurlijk. Je kent dat wel. En het uh, nou ja, bleek dus dat mijn, uh, mijn laatste bus over vijf minuten zou gaan. Oh nee. Ja, erg hè? Mm -hmm. nou, ja, Dus ik rennen, rennen, rennen. En wat denk je? Ik denk helemaal niks. Verkeerde bushalte. Uh. Ik dus dat het bushalte die ik nodig had, één kilometer verderop was, hè? is oh, Mariska. Ja, echt. Nou ja, dus ik, uh, dus ik weer rennen, rennen, rennen. kom ik weer bij de verkeerde bushalte aan. Wat een verhaal, joh. Ja, hè? Ja, dus ik weer... Uh... Rennen, rennen, rennen. Ja. Nou ja, dus kom ik daar aan, helemaal bezweet, staat er zo'n man. Huh? Ja, dus ik... Uh... is dit uh, de bushaltenaren in Amsterdam centraal uh -huh. en hij zou uh, nee, oh. ja, erg hè? Moet u aan de overkant zijn mevrouw? Oh my god. Ja, yeah. oh, wat een ellende zeg. Maar uh, heb je nog wat te pakken gekregen? Nee, dat was homo. Uh. <tie> Meneer? Ja, hi. Mag ik een uh, nieuw theezakje? Hij past er niet in.